Alle mensen, leuk dat je te bekijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor omhoog. En vandaag, zoals beloofd laatst, de tweede en de laatste melding. Niet helemaal de tweede en de laatste, maar wel een van de. Of in ieder geval één melding en dan ook de laatste voor deze reeks. Of ja, reeks eerder meldingen tijdens surveillance. Ik had namelijk een melding nog voor jullie te goed gehouden. Die melding heb ik echter niet. Laat ik echter niet zien. Maar gewoon een hele nieuwe melding die wat vandaag voor ons gaat komen. Ik weet niet precies wat het is. Dat is een verrassing voor jullie en dus ook voor mij. Uh, in ieder geval vandaag weer Surveillance. Ik ben helemaal alleen vandaag op de combipost. Er is verder niemand. Dit is de ambulance voor vandaag, de 101. Tevens uh, met de nieuwe OOV-striping. Um, voor de rest, uh, ja, kijk eens wat hierop plakt. Uh, verpleegkundige gezocht voor een wereldbaan in een wereldstad. Ambulancezorg Rotterdam Rijmond. Wij zijn natuurlijk Rotterdam Rijmond. En ja, het klopt, wij zoeken leden bij de ambulance binnen de roleplay reality. Nu moest ik het even goed zeggen, waar we erg van me. Uh, Roleplay reality. Uh, want zoals je ziet, ik ben helemaal alleen vanavond. De brandweer is er wel, met heel veel man zelfs. Maar uh, de ambulance is echt helemaal alleen. En dat is natuurlijk niet handig, want er zijn meer ambulances nodig dan dat er zijn. Dat betekent dat uh, ja, jullie echt wel welkom zijn uh, als ambulance. Dus, meld je aan als je boven de 15 jaar bent. Als je GTA op je computer hebt, heb je 5M en heb je interesse in de zorg, in medische kennis, heb je medische kennis of heb je EHBO-kennis? Dan uh, zoeken wij en ik jou bij de ambulance. Uh, en wie weet, ben je binnenkomt mijn collega en rij je mee op de busje? Rij je alleen op de busje? busje, rij je alleen op de rapid of vlieg je met een traumahelikopter. Uh, genoeg afwisseling en hele leuke meldingen. Uh, wie weet wat het vandaag gaat brengen. Ik zie jullie in ieder geval zometeen als we de melding krijgen. Wat het gaat zijn, weet ik ook nog niet. Komt in ieder geval in beeld met jullie. Ik zal een screenshot maken van de melding. Uh, hoe wij die binnenkrijgen en dus uh, ja zijn jullie er een beetje bij? Ik zou zeggen tot zometeen uh, als we vertrekken naar de melding. En dat is gewoon één melding deze dienst, meer niet. Uh, wie weet hoeveel meldingen we nog krijgen. Het is super druk in de server, het komt nu in beeld. Ik doe de namen wel weg, dit is uh, de lijst en niet alles staat hierbij. Dus uh, in ieder geval een beetje een indruk hoe druk het is. Uh, dus genoeg meldingen voor mij in ieder geval vanavond, dat weet ik bijna zeker. Maar uh, wanneer de eerste komt dat weten we natuurlijk nooit. Tot zo. Daarbij wilde ik wel nog even benoemen dat, uh, of ga ik wederom benoemen, zoals bij de vorige video was, ik zal vooral met de burger communiceren. Daarbij pak ik meteen even mijn uh, live pack, Die staat onder knife. Dus dat is altijd heel gevaarlijk. Als uh, iemand uh, is die me niet bevalt, steek ik hem gewoon neer met mijn live pack. Um, maar, hé uh, hey, een brandweerman. Huh? Hey, okay. um, ik ga vooral naar ik ga ook naar jullie communiceren, maar als ik eenmaal ter plaatse ben communiceer ik alleen met de burger. Dus de, de, degene die de meldingen voor mij heeft gemaakt. Als ik dan weer klaar ben en bijvoorbeeld naar het ziekenhuis rij of onderweg daar naartoe, zal ik nog even met jullie communiceren. Voor wat, waarom ik mijn ding heb gedaan. Waarom ik bijvoorbeeld bepaalde medicatie heb gegeven. Dat soort dingen. Dus... Ik zal wederom, want ik denk dat veel mensen de vorige video wel hebben gezien die deze video ook kijken. Ik zal wederom vermelden als ik naar jullie begin te praten. Dus dan zal ik zeggen, hey jongens, ik praat nu weer voor jullie. En dan begin ik gewoon mijn verhaaltje. Het is dus even afwachten op de melding. Het is uh, 5 over 1 in de server dan. Het is uh, nu voor mij 20 voor uh, 20. 10 voor 8. Dus half acht beginnen we. Ja meestal. Uh, ja, het duurt het toch wel even op een melding. Maar ja, wat ik zelf altijd doe is uh, gewoon lekker even YouTube kijken ofzo. En de melding komt op mijn uh, tweede scherm binnen. Of ja ik heb geen tweede scherm, maar mijn laptop dan. Dus die hoor ik gewoon duidelijk, die zie ik duidelijk. De meldkamer komt zeggen van uh, 104 heb je binnen gekregen. Dus uh, dan weet ik altijd wel dat ik een melding heb. Maar uh, ja, het is afwachten, maar meestal komen ze toch wel uh, als ze eenmaal komen. Dan stoppen ze niet meer en dan is het hartstikke druk voor ons. Dus dat is ook wel leuk. Dan rij je van uh, melding naar melding. Dan heb je tenminste wat te doen. Dus uh, ik moet zeggen, en dat mag ik niet, misschien niet zeggen. Maar ik denk dat we bij de ambulance toch wel veel meer meldingen hebben dan de politie. Iedereen meldt zich altijd aan voor de politie. Dan komt een melding binnen. Kijk eens aan. Zo dan. Dat is een flinke melding. Jullie horen hem. Dit is een A2. Uh, directe inzet. Ja, dat is een flinke melding. Ik, uh, ik kom nu in een beeld in ieder geval. Meldkamer zal zo meteen wel komen en zeggen van, heb je hem binnengekregen? Maar ik heb hem zeker binnengekregen. En we gaan naar de auto. Ding dong. Het wordt een A1. Het wordt iemand uh, gestoken. 104 mk. Zeg het maar. Ik heb u gewoon alarmeerd. Voor een uh, meneer uit 1975. Kent met een uh, allergie voor bijen-wespen. Hier ja. is zojuist in de rechterarm gestoken. Uh, heb hier een allergische reactie op. Heb het niet benauwd. Of ook geen pijn op de borst. Hij heeft wel ontzettend veel last van jeuken, rode plekken, ja. etc. Uh, meneer heeft geen epipen in huis. Is wel bekend met de epipen. Mm -hmm. uh, meneer zit in de achtertuin kunt via de linkerkant van de woning kunt u de tuin benaderen. De linkerkant van de woning kan ik de tuin benaderen. Ja, ja ik ga ja. die kant op. Uh, het is een A1 zie ik hè? Ja. ja, we gaan hem wel onder de A1 rijden. 1, v is wel 15. Okay. Hij uh, belt zodra de uh, ontwikkelingen veranderen. Ja, heel goed. Ik ga die kant op. Ja, ik wil laten. Microfoon muted. Nou, we worden nu gekoppeld aan de melding. Deze ambulance is een beetje langzaam. Dus ik zet hem even op een beetje power. Uh, daar maak ik geen misbruik van overigens we zijn gemoven naar het incidentkanaal Flauw gedaan het verkeer stopt hier mooi en de schrijving gedaan en we hebben ons een baan door het verkeer zoeken En het verkeer reageert altijd raar in GTA, maar gelukkig krijg je bij ons een hele goede rijopleiding. Ja, ik moet toch een beetje de ambulance natuurlijk uh, en de roleplay reality in het algemeen even heel mooi uh, promoten. Want ja, het is natuurlijk een topclan. Wat een slijmord ben ik toch ook. Nee, maar even serieus, gelukkig uh, krijg je bij de ambulance en overal een rijtraining. Dus ben je in ieder geval goed voorbereid op het GTA verkeer, want dat kan nog wel eens raar doen. Het gaat helemaal goed komen. De persoon zit dus in de achtertuin zoals jullie hadden gehoord. Uh, allergische reactie, een anafylactische shock is dat. Um, ja, dat kan gevaarlijk zijn. Dat een shock is sowieso in het algemeen gevaarlijk. Dat is niet waarvan je denkt van zo, ik ben nu toch geschrokken. Ik ben echt in shock. Maar een shock is gewoon een reactie van het lichaam. Uh, vaak wordt dat in het nieuws... Oh, oh we zijn er al. ...in het nieuws verkeerd gebruikt. Uh, nu is het even zoeken. Welke woning het is. We moeten in ieder geval even... ...hier eromheen. Zoals jullie in de melding zagen... ...daar uh, uh, staan van allerlei dingen. Aanspreekbaar plus, ademhaling plus... ...POB min, zwelling handen plus, pijn plus... Uh, ...tintelingen plus, jeuk en rood plus plus. Dat wil eigenlijk zeggen dat bijna alles, dus alles met plus is vrijwel zeker en plus plus is bevestigd tot het zo is. Um, en min is tot het niet is. Dus POB, pijn op de borst, dat is niet aanwezig. Um, jeuk en rood, plus plus is sowieso aanwezig. Ik heb een beetje moeite met het adres te zoeken. Uh, dat hebben we wel eens. Persoon is in de achtertuin, persoon kan via de linkerkant van de woning in de tuin komen we gaan even kijken, er zijn geloof ik wat gekoppelde eenheden hè? ja, er is uh, noodhulp gekoppeld, politie, prio met toestemming deze hier, hier moeten we zijn zet de ambulance hier neer we zetten even oranje aan niet omdat het nodig is uh, voor een veilige werkomgeving, maar omdat we uh, zodat de politie mij misschien spot uh, ik zet de status op ter plaatse, ik pak mijn spullen, ik pak een lifepack, ik pak een zuurstof voor het geval dat die toch korte is, ik pak mijn spoedtas, mijn medicatie en we gaan die kant op. Die heb ik allemaal nu fictief gepakt, zeg maar, de lifepack heb ik zelf in mijn handen, de rest kan ik helaas niet pakken. En we gaan uh, in-game praten, dus met de burger uh, in game. 20-60 plaats. Microphone dit. Goedendag meneer. Ah, hallo. Hoi. Wat is gebeurd? Ja, ik uh, was hier rustig aan het zitten, ja. kon het genieten van het weer, maar uh, komt er ineens zo'n bij op mijn arm en die steekt me. En ja, daar kan ik niet helemaal niet goed tegen. Nee. Dus, uh, ben je allergisch daar voor? Ja. ja. Ja, daar ben ik allergisch voor. dus ik mijn handen zijn ook helemaal. Uh, ja, ik zie het. Ja, nou, je was op een keer met de epipen, pen hè? ik ga hem meteen klaarmaken en ik spuit hem meteen voor je om allergische reactie in ieder geval uh, tegen te gaan. Goedendag politie. Ben je kortademig? Nee, nee, ik kan gewoon adem. Ik heb alleen heel veel pijn. Je bent uh, even kijken. Je hebt niet zelf al de pen, de epipen gezet hè? Nee nee, ik wou juist morgen weer nieuwe gaan halen. Want uh, bijna, Ja, ik had, maar ik had niet meer. Nee. Maar uh, ja, gebeurt het net vandaag. Hoor. Ja, dan gebeurt het net vandaag, dat is ook minder. Oké, okay. goed. Ik ga hem meteen zetten hoor. In een bovenbeen. Oké, okay. toch. Ja, oké, okay, komt ie. User join 104. De MKA. Hoe zeg het nou? Dat heb je voor mij een sheet al? Ja, te plaatsen. EPU gezet. Uh, voor de rest uh, gaan we nog even aankijken. Ja, eerst is genomen. Geen tweede auto neem ik aan, hè? Nee, goed en spreekbaar. Geen uh, kortademigheid, zoals je al zei. Dus uh, komt goed. Oké, okay, dankjewel. Microfoon, de... Oké, okay, hij is gezet, ik hoor. Ik het voel, maar ik ben vergeten dat het inderdaad echt, zo, echt... Pijn, hè? Ah, oh, ja. Ja, want weet je of het een, een, een wesp was of een bij of echt wel een, een hoorzel? Uh? Ja, ik, ik dacht dan daarmee, maar... Uh, ja, ik weet niet, dat ding dat was er was en ik uh, voelde de pijn. En dat uh, beest was weg, wegbrek kijken. Oké, okay, ja, je bent in je arm gestoken zo te zien, hè? Ja. Ja, ik zie het. Oké, okay, goed. Oké, okay, ik ga toch nog even naar je longen luisteren. Mag je even gewoon inademen voor me, via de mond. En allemaal gewoon weer maar uit. Oké. Okay. Heb geen moeite met allemaal, Ja. Oké. Okay. Nee. Goed. Hey, wat ik nog even ga doen, ik ga even mijn monitor aansluiten. Uh, daarna ga ik je even een fuse prikken. ga ik je wat verdere medicatie geven, en dan ga ik je toch even meenemen naar het ziekenhuis. Ja, Oké. Okay. Dan even verder kijken. Je reageert toch wel flink, uh, het gaat ook nog regenen. Zullen we anders even snel onder een paar zol gaan zitten met je? Ja, kom maar. ja dat lijkt wel een goed idee. Ja, kom maar, wij ondersteunen. Niet. Oh, kijk zo. Ja, oh, ja topie. Hop, nope, ik gooi hem maar mee. Oké. Okay. Ik sluit mijn mond even aan Ja okay. echt heel goed. Dan komt er nog even een prikje in je arm. Ga even een flesje zetten. Ga nog wat afgeheel geven. Uh, dat onderdrukt ook de jeuk uh, en de verdere reactie. En dan krijg je daarna eventueel nog wat pijnmedicatie van, maar als de uh, pijn niet uh, verdragelijk is, en dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja, dat is Oké. Okay, en wanneer had je had je dit al eerder gehad? Ja, ik nee, uh, denk een uh, paar jaar terug. Een paar jaar terug, en hoe reageerde je er toen op? Weet je dat nog? Ja, ongeveer. Alleen toen had ik mijn exit bij, dus die kon ik uh, snel gebruiken. Oké. Okay. Hey, er komt even een prikje nou. Okay. En ben je toen buiten kennis geweest of had je toen wel uh, moeite met ademhalen of zo? Nee, nee, ongeveer als nu, alleen had ik toen uh, ja, een heel stuk niet uh, meer pijn natuurlijk. Oké, okay, ja. Goed, toen toen uh, toen snel reageerde mevrouw vrouw was toen ook thuis en uh, ja die was toen nu naar de supermarkt. Oké, okay. goed. Ja, vrouw, kunnen we zo, zo meteen eventueel even bellen als je dat wilt. Infuus zit. Ik ga nog een okay. medicatie geven en dan gaan we naar het ziekenhuis. Neem de laf, zeg je. Ja, wordt okay. wel, uh, wat minder ja. Top. Oké, okay. nou die is ook toegediend. Ik stel voor dat we even naar de ambulance gaan. Uh, gaan we daar even plaats nemen achterin en dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja. Top. Ja? We uh, hebben nog even de telefoon mee hier. Anders ja, zeker. Kan, uh... Let op, je zit wel uh, aangekoppeld aan de monitor. Oké, wil je nog een t-shirt of iets aan? Uh, ja, ik kan die wel even snel uh, pakken. Ligt die anders ja, binnen? Nee, ik, ik, ik, maar die ligt, ja, die ligt nog helemaal binnen. Ik kan het kleine stuk wel lopen, denk ik. Oké, top. Goed, goed. Ik uh, ondersteun je. Kom maar mee. weer trap je hem Ja, goed. Ja. En dan kun je achterin plaats nemen. Ja. Collega's bedankt. Yes, alsjeblieft. Tot de volgende. Ja, tot de Dan kun je van mij nog eens een pijncijfer geven. 0 is geen pijn, ergens is pijn die je kunt bedenken. Ja, het begon met een uh, met 7. Ja. Maar ah, dat is nu wel wat. Uh, 4 of 5. Dus, uh, 4. Dat is wel fijn. Ja. Oké, okay. wil je er nog wat pijn voor? Minder. Uh, uh, nou, een plek 1B zou nog wel fijn zijn. Sorry nog een keer. Ja, het zou nog wel fijn zijn. Uh, als is natuurlijk okay. ook wel lastig. Ja, dan hang ik even het paracetamol eraan. Dat zijn niet het pilletje. Dat is niet het pilletje, maar dat is in dit geval een vloeibare paracetamol. Ah, Oké. Okay. En daarna gaan we naar het Maastad ziekenhuis hier in de buurt. Oké, okay, die hangt aan hoor. Voor jou de bekende vraag, ga je echt mee of fictief? Je mag fictief voor mij. Ja je mag meerijden, je mag ook wel meldingen gaan aanmaken voor de andere eenheden. Oké. Okay. Ik nee, bedankt jou. Hoi je. Microphone activated. Microphone muted. Ik zet een status transport bestemming. Wilt zeggen dat we richting het ziekenhuis gaan. Met patiënt. En ik zet een status User spraak aan vraag. Dan weet de meldkamer. Of dan geef ik even door dat we A2 naar de Maas gaan. En dan ga ik jullie daarna uitleggen wat ik allemaal heb gedaan en waarom ik alles heb gedaan. En waarom we A2 gaan bijvoorbeeld. Waarom niet A1 want hij heeft toch wel een flinke allergische reactie. Dat ga ik zo meteen allemaal uitleggen. De beste meneer heeft veel pech gehad want ja met dit weer zul je niet snel bijen en horzels en wat dan ook rondvloog tegenkomen maar het was net een beetje zonnig toen die uh, buiten was bij het zwembad dit is echt geen weer om uh, buiten mijn zwembad te liggen als één ding wat zeker is 20.06 geeft de bericht over ja positief um, ambulance heeft de uh, man geholpen met de uh, neem aan allergisch aanval van mogelijk uh, steek van een bij uh, niet echt bij kunnen assisteren maar wij uh, zijn nu erg in staat 1. Status 1, dan kun ik wel eens begrepen net Nee, de politie heeft inderdaad niet echt kunnen assisteren. Ja soms is het wel eens.. Uh... Was ik ja ik had ze gewoon niet nodig. Ik weet niet. Uh... Was ja wat ik er anders van moet maken. Maar goed, uh, we wachten nog even op de MKA meldkamer van de ambulance en dan uh... maar ja, ik kan ondertussen vast uitleggen we zijn natuurlijk aangekomen ik heb onder... allereerst gewoon gevraagd van kun je me vertellen wat er aan de hand is, goeiedag gezegd natuurlijk uh, op dat moment merkte ik dat zijn luchtweg redelijk vri of eigenlijk gewoon vrij was hij uh, had geen moeite met ademhalen uh, ik hoorde ook geen afwijkende ademhaling in de B dus, de A en de B airway en breathing dat was eigenlijk goed uh, ik heb meteen epi gespoten, epinefrine. Uh, adrenaline wordt worden ook wel genoemd. Dat is allemaal een beetje uh, ja, hoe dat nou allemaal zit, uh, als fietsje je me dood. Uh, in ieder geval, uh, dat is echt ja, een Epipen, pen, kennen jullie denk ik wel. Dat is gewoon een pen, die, ja, het lijkt niet echt op een pen, maar ja, toch heet het zo. Die zet je gewoon in bovenbeen of ergens in spier. En uh, dat is echt wel om die allergische reactie uh, te stoppen. Ja, uh, A2 Maastad met patiënt. Oké, okay, ik ben bezig met opnames, dat je het weet. Nu richting het uh, uh, Maastad onder Maastad een uh, A2. Inderdaad. A2 Maastad. Ja, u belt zelf. Ik uh, zal inderdaad even zelf bellen, ik ben er al bijna, ja. maar uh, ik verras uh, Hebt u voor mij wel even een uh, korte uh, uh, c zodat ik het even in het systeem kan zetten? Ja dat kan, uh, even kijken, persoon is goed en spreekbaar, geen moeite met ademhaling, AB vrij, uh, sufficient, uh, vitale waarden is niet afwijkend, uh, A++, uh, EPI gespoten en daarna Tavigil gespoten. Nog een beetje Paracetamol IV van mij gekregen voor de pijn en uh, pijnscore onder controle nu. Ja, uh, u hebt ook wat tegen de misselijkheid gegeven. Nee, hij is niet misselijk geweest. Dus. Oh, geweldig. Af ah, op te wat horen. Nodig is. Ja, super. U uh, bent bijna te plaatsen, zie ik op mijn scherm. Ja, dat ja. klopt. Uh, succes. Dank je. Microfoon muted. User left your channel. Um, even kijken, ja, daar komt de sitter nog even binnen. Die wordt altijd in het systeem gezet, waar was ik ook weer. Uh, ja, dat is dus die episch gespoten. Normaal doen mensen dat zelf, want iedereen die een allergische reactie heeft, of echt zwaar reageert op een bijensteek op noten die heeft altijd wel zo'n epipen bij, die krijgt hij gewoon van huis, dat via de apotheek um, maar goed, die had deze meneer niet, die waren net op um, daarbij heb ik hem een fus gegeven met tafegiel. dat is ook medicatie wat in het protocol zit bij deze situatie uh, de MKA vroeg al of deze persoon misselijk uh, was en of ik daarvoor iets had gegeven um, nou, ik heb er niks van gehoord, misschien had ik het wel moeten doen, maar ja nogmaals, niks van gehoord, dus uh, dan zal het wel goed zijn. Um, wat nog, ja vitale waardes even gecontroleerd, lifepack even aangesloten, allemaal in orde. Dat krijg je dan allemaal van de burger door. En uh, op het einde zei de burger natuurlijk al van, of heb ik gevraagd van ga je fictief mee of echt mee. Ik kan deze hele rit nu wel met de burger naar het ziekenhuis rijden, maar dat stelt geen ene moer voor. In die tijd, deze tijd, is die burger sowieso al bezig met een politiemelding. Hij was namelijk burger voor de politie, begreep ik. Dat betekent dat de politie nu gewoon druk bezig is met wat hij ook is aan het uitspoken. Een inbraak, een autodiefstal, schietpartij, u weet het. Wat ik wel weet is dat we bij het ziekenhuis zijn, maar dat het altijd handiger is als een burger gewoon lekker fictief meegaat. Dan kan hij al nieuwe meldingen aanmaken en ik heb toch verder niks te doen. Wij zijn met het ziekenhuis aangekomen. Heb je nog vragen over mijn handelen? Heb je commentaar op mijn handelen? Laat zeker even weten, onderbouw het dan wel. Hè? Waarom, uh, als je zegt van ja, je had dit moeten doen, want dit, dat, dan kan ik daar zeker van leren. Uh, heb je nog vragen over de medische kennis, uh, of de medische, maar eerder de medische informatie die in het beeld stond, mag je dat ook doorgeven. Ik zet status aankomstbestemming, dat wil zeggen dat we aangekomen zijn bij het ziekenhuis. En dan typ ik altijd even, ook al is er niemand in mijn buurt draagt over SEH. Draagt over spoedeisende hulp. Patiënt overgedragen spoedeisende hulp. Ik ga doorgeven aan mijn meldkamer dat wij vrij zijn op spoedeisende hulp van het Maastad. Want misschien heeft hij wel een melding voor mij bij het Maastad. Bijvoorbeeld een P-rit. Uh, dus altijd gebruikelijk om even te melden dat we hier weer vrij zijn. Maar voor nu ga ik niet verder. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Vragen kunnen in de comments. Meld je zeker aan bij de Roleplay Reality. Uh, link in de beschrijving zoals altijd. En wie weet word jij mijn collega en rijden we binnenkort wel samen naar een allergische reactie op dit busje. Tot dan. Doei!